Alles wat voetbal zo mooi maakt, zat erin en volgens mij heb jij ontzettend genoten. Ja, ja, nou ja Wout Vortuijs zei ook al, uh, echt knap gevoetbald. Uh, uh, maar dat gevoel hadden we helemaal niet op de bank. Ik vond dat we aan de bal uh, ja, gewoon onder niet ons niveau gehaald, onrustig. We hebben heel veel ballen uh, in alle onrust naar voren geschoten, waarin we normaal gesproken gewoon veel meer aan voetballen toekomen. Die momenten waren er ook voor ons. Ehm... Uh, Waardoor je eigenlijk ja, niet onder de druk van noordwijk aan voetbalt. En niet dat zij daar nou dus heel veel gebruik van gemaakt hebben. Hè, maar we zijn eigenlijk heel weinig van onze helft afgekomen. Desalniettemin uh, hebben we natuurlijk de tweede helft uh, twee, drie geweldige kansen gehad. Uh, om die wedstrijd helemaal op slot te gooien. Hè, dus uh, ja, en buiten dat is de, blijft natuurlijk wel een tweede divisieclub. Laat dat duidelijk wezen. Maar ik vind dat we voetballend, uh, ja, en ik ben ook gewoon liefhebber. Ik wil graag dingen terugzien die we trainen, die we goed kunnen met elkaar. Ja, daar heb ik iets te weinig van gezien, maar het blijft een bekerwedstrijd. En uiteindelijk gaat het gewoon om uh, dat je ja, in één wedstrijd uh, resultaat hebt. En dat goed, hebben we gedaan. Goed dat je kritisch uh, blijft. Dat, dat moet ook. Nou, dat kritisch. past ook bij, uh, bij een trainer. Ik ja. moet zeggen, de eerste 20 minuten waren voor uh, Noordwijk. Maar daarna heb ik een goed uh, DVS gezien. Ja. Een DVS. Waar jij ook wel van, van geniet. Want die twee doelpunten die, die kwamen toch uit uh, mooie uh, combinaties. Met ja, name dat, he, dat, dat vooruit uh, nou ja, spelen. Ben, vanuit de omschakeling we hadden we ervoor gekozen om uh, echt een nadruk te leggen op het moment dat we de bal niet hebben. Nou, de eerste 10, 15 minuten gaan we onszelf in de wedstrijd spelen. Dus uh, zetten we hoogdruk en willen we doorjagen op het moment dat we de bal verliezen. Uh, en na een minuut of tien, 15. als zij uh, de opbal gaan spelen zakken uh, we gewoon in. Maken we het klein en, uh, ja, en dat hebben we natuurlijk wel goed gedaan. Daar wisten ze, uh, daar wisten ze in, in principe niet zo heel veel raad mee. ons uh, waren met name steeds de linksback en de rechtsback uh, aan de bal. Uh, op het centrum hadden we redelijk druk met Adria, met, uh, met, uh, met Stef en later met uh, uh, Matthijs. Ze we hadden wel redelijk voor elkaar en feitelijk en, uh, geef je ook geen voetbalkansen weg. Feitelijk geef je kansen weg ja, waarbij ze steeds de crossbal spelen op die, die lange spits. En, en, en, en, en gok op een vallende bal. Uh, en daar zijn ze dan nou, gevaarlijk door geweest. Maar wij hebben uh, twee mooie goals gemaakt vanuit omschakeling. Uh, en dat is ook voetbal. Uh, ja, dat kunnen we ook goed. Ja. En uh, Noordwijk staat natuurlijk bekend om zijn uh, dode spelmomenten: elke ingooi, ja. elke corner ja. is uh, levensgevaarlijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar daar hebben jullie wel nee. heel erg goed op ingesteld, ja, uh, Peter. Nee, nou ja, uh, alle credits naar, naar Stefan. Stefan die, uh, die analyseert uh, de tegenstander, kijkt wedstrijden terug pikt uh, uh, pik er een aantal beelden uit. Ik bespreek dat met, uh, met de groep, met name met, uh, met uh, Daan en met Tarik. Uh, dus, uh, die zetten het ook echt neer. Uh, daar hebben Stefan, Tarik en Daan echt al een rol. En uh, ja, eigenlijk zie je dat het hele seizoen al, uh, die vijf wedstrijden die in de competitie gespeeld hebben, dat we daar eigenlijk uh, niet door verrast worden. Dus dat is mooi om te zien. Kon je aan de spelers ook een beetje merken dat uh, de, voor die penalty reeks. Uh, dat ze het geloof erin hadden dat ze ja, het zouden gaan winnen? Of uh, uh, is dat moet, moeilijk te zeggen? Er waren wel een aantal die uh, spontaan gelijk een vinger op stok staken. Zeg maar maar voor, die vijfde, voor die vierde en de vijfde penalty moesten we toch wel eventjes. Uh, uh, nou, vechten wil ik niet zeggen. Maar moesten nog, in ieder geval moesten er nog twee opstaan. Uh, dat ging niet heel gemakkelijk. Uh, nee. Voor de neutrale toeschouwer is dit natuurlijk. Uh, het summen, Ja, Ja, ik, waar, ik weet niet wat de intree was, maar uh, de mensen hebben er in ieder geval uh, waar voor gehad. En wat ook wel grappig is, in, uh, net werd ook gezegd, dat het voor, voor heel veel spelers uh, ja, mijlen, uh, mijlenver en, en la, heel lang geleden is dat ze 120 minuten gespeeld hebben. Dat is, alsof, ik kan niet eens, sommigen kunnen het niet eens meer herinneren. En na een corona, ja, na... na, na, na uh, ja, toch anderhalf jaar bijna niet gevoetbald te hebben. Ja, het zijn het wel grote uit, uitputtingslagen natuurlijk. Uh, dus, uh... Alle, alle credits ook voor de, voor de invallers. Uh, Lars Dekker, uh, Erren, ja. geweldig ja, gespeeld. Ja, zeker. zeker. Uh, ja, prima gedaan. Uh, achteraf hebben we... Ik moet er enorm aan, aan, aan, toch nog wel aan, aan wennen aan die wisselregels. Want uiteindelijk hadden we... Uh, gewoon in de reguliere speelhelft gewoon nog moeten wisselen. Uh, dan hadden we nog een frisse iemand kunnen brengen. Mate Hadden we wel graag willen brengen. Ja, en op laatste mochten we wel drie keer wisselen, of nog één keer wisselen, wel drie spelers brengen. Maar ja, Dan ben je wel je wisselmogelijkheden kwijt. Uh, in de, in de, in, stel dat er eentje met de af moet. Uh, dus ja, daar hebben we gewoon heel lang mee gewacht. En op laatste hebben we gewoon gezegd: van, joh, we laten het gewoon staan. In principe komen we niet in de problemen. En uh, nou, viel, het, uh, viel het allemaal een beetje op de op, op goede kant. Zeg maar, uh. Je bent een rondje verder, uh, Peter, namens ah. DVS TV. Uh, ja, ja, ja, ik zie ons uh, nog Geweldig. staan uh, bij Dover uit vorig jaar dat we Willem 2 loten. En toen zeiden we al: uh, nou, uh, we hopen maar dat het doorgaat. Uh, toen wisten we eigenlijk al dat het zonder publiek zou zijn. Uh, maar ja, dat is nu helemaal anders natuurlijk. Uh, dus, uh, toen wisten we nog niet dat we tegen Willem 2 zouden spelen, volgens mij. Uh, maar, uh, ja, je hoopt natuurlijk met z'n allen op een hele mooie loting met een volle bak hier. Uh, ja, noem maar een club. Uh, noem maar een club op. Ja, geen idee. Doe, uh, maar, doe uh, maar geen Ajax nog even. Nee, nee. <laughs> okay. Hartstikke mooi voor de club, man. Ja, prachtig. Prachtig. prachtig. Uh, prachtig. Ja. prachtig.